Samen beginnen, al komen we op straatjes tegen. Het gaat om samen leren en samen bewegen. Samen zijn is samen lachen, samen sporten. Deze dag kom uit de schaduw waar jij te vinden was. Want ik zie jou als een winterstal. Het gaat net iets aan de kloppen. Het publiek staat voor je op. Alsof niets je kan stoppen. Door gaan kosten wat het kost. <tied> medaille, een medaille, medaille voor je. En een medaille.